De volgende oefening is de oefening 14.6 en die gaat over zoekfuncties. Ook hiervoor moet ik uiteraard eerst een kopietje nemen om er zelf in te kunnen werken. Dus dat ga ik ook doen. Jullie bewaren dat met jullie achternaam en dan voorname. Zo. Altijd op de juiste plaats bewaren, dus in de eigen drive, informatica, rekenbladen, online. Voilà. Dan gaat hij een kopietje maken en dan kunnen we er zelf aan beginnen. Je zal zien dat dat geen uitgebreide oefening is. Dat is één oefening op verticaal zoeken. En ik ga ze je tonen. Deze maak ik al sluiten. Zoek dus in C automatisch de juiste gemeente. En gebruik dezelfde functie als in C, maar verander één argument voor kolommetje D. Je ziet hier gemeenten staan, je ziet hier provincie staan. Je ziet hier filmsterren die een uh, geheim safehouse hebben in België. En in welke gemeentecode dat die zitten. Dus dit is zogezegd een geheime lijst. Er is een gemeentetabel die hier staat. Je ziet de gemeentecodes daar staan. Je ziet hun gemeente en hun provincie staan. Die moet je natuurlijk gaan zoeken in die lijst. Dus ik heb hier verticaal zoeken nodig, dus je kan daarvan gebruik maken door de uh, functie natuurlijk zo op te bouwen. Je mocht ook in Google altijd via deze uh, zintjes zoeken, verticaal zoeken, daar zit die tussen, en dan krijg je eigenlijk hetzelfde. Hè? Wat gaan we zoeken? Wat is de sleutel? We gaan natuurlijk dit getal zoeken. Waar moeten we dat gaan zoeken? Dat is stapje 2. Dus je moet altijd punt, komma drukken tussen twee argumenten in een functie. In welk bereik moeten we die gaan zoeken? Dan kan je gewoon in die gemeente gaan klikken. Vergeet niet, als je alleen dit aanduidt, dan gaat hij het cijfertje 1 natuurlijk niet terugvinden. Dus je moet alles aanduiden wat je gaat nodig hebben. Dan gaan we terugkijken. Drukken we punt, komma in onze formule. En dan zegt hij... Die... Oei, dat was misschien een beetje te snel. Ik ga het een beetje proberen om niet te doen. Voilà, daar staat hij. Als je dat gevonden hebt... Welke kolom moet je dan tonen? Moet je de eerste, de tweede of de derde kolom laten zien van hetgeen dat ik geselecteerd heb. In dit geval heb ik de gemeente nodig, dus ik heb gewoon het getalletje 2 nodig. En hij gaat hier nu al zien dat dat Brussel is. Druk op Enter. En je gaat zien dat hij hier Brussel invult. Eigenlijk hebben we hetzelfde nodig, maar dan ook voor de provincie. Dus je zou kunnen dit gewoon gaan kopiëren. Ctrl-C. Ik ga er even terug uit met Escape. En je kan dat hier gewoon van boven gaan plakken. Ctrl-V. Dan gaat hij opnieuw natuurlijk... Oei. Ik ben er een is voor vergeten. Dus ik ga er nog rap de is voor zetten. Zo. Dan ga je zien dat hij natuurlijk Brussel ophaalt. Maar ik had niet de tweede kolom nodig. Maar de derde kolom uit die tabel. En dan ziet hij dat het Vlaams-Brabant is. Nu de leerling die goed opgemerkt heeft aan onze vooroefeningen kent, Die weet als we de vulgreep naar beneden gaan gebruiken. Dan gaat dat na een tijdje niet meer lukken. Want uiteraard als je zo dubbel klikt en je ging eens kijken wat er nu gebeurt, gaat, nu. Hij gaat hier... Het verkeerde bereik natuurlijk selecteren. Dus dat is mee naar onder geschoven omdat we de vulgreep naar onder gebruikt hebben. Dus ik moet ervoor zorgen dat in die tabel de tweede en de twaalfde rij gaan moeten vastgezet worden. Je weet dat ondertussen uit de vorige oefeningen. Dus ik doe dat hier ook. De tweede rij vastzetten tot en met de twaalfde rij. Dan kan je die twee gewoon aanduiden. Je pakt de vulgreep, je doet die naar beneden en je laat los. En je gaat zien dat die oefening al af is. Meer wordt er hier eigenlijk niet gevraagd in deze oefening. Nu is het aan jou.